I'm with you Ik uh Straks van de AOC, oké? Okay? Ik had mijn gorm niet aan Nu nee, is het nee. me aangehouden Je nee, kan nee. naar je werk rijden Ik hoef niet te tekenschap. Nee, nee. Oké, okay, dag. Wat is er, meneer? Ik heb mijn gorm niet aan! Schat maar de boeten! Opletten met de camera! camera. Hey, doe eens rustig, doe eens rustig! Doe eens rustig! Jullie blijven bij PV. Hey! Aanhouden! Ja, Wegg ja, ah, nou. met de camera. Hey, rustig doen. Wegg met de camera. Hey, hand op het dak. Op, op, op, op met de camera. Laat ja, me los, meneer. Dan. Ik doe niks! Hey, Rustig. rustig. Arm bij, arm bij, arm bij. Je doet me pijn. Ja, armbij. Armbij. Armbij. Ben jij, Ik heb niks gedaan, ja. meneer. Je Spreed. doet me pijn. Boeien, boeien. Ik heb boeien, niks ja. gedaan. Je doet me pijn. Hey, luistert. Hey, luistert, Je bent aangehouden. Help me. Je gaat even mee naar bureau, want dit soort dit soort gedrag is niet wenselijk, hè? Hebben hem? Naar achter? Mee Meelopen. Gewoon even transportje vragen. Transport! Uh, ja, Wat nee, heb nee, ik gedaan probleem. man? Ik heb niks gedaan. Jullie behandelen mij als een crimineel. Dit vergeet ik niet flikker. Gewoon hey, rustig doen. Gewoon rustig. Klaar me. Klaar hey, nou me. Klaar me flikker. Hoe heet jij? Ik ga rustig doen maar hoe heet jij? Hé hey, doe eens rustig. Hé hey, rustig doen. Kom jij bij mij zitten? Ik vertrouw deze donkere naar jongen binnen. niet. Alsjeblieft. Ja, naar ik vertrouw hem niet. Ja, zo, zo, help als me alsjeblieft. Naar ik naar vertrouw binnen. hem niet. Ik ben liever bij een van jullie twee dan bij deze donkere jongen. Help Hij ja, zou het toch even mee moeten doen. Hij doet me pijn, jongen. Dat doen wij niet aan. Hij doet uh, me pijn, jongen. Aan. Hij uh, pijn, jongen. Uh, je moet bij je, je bek houden. Flikker. Je bent een flikker, hè. Ik vergeet dit niet. Op het uh, moment dat hij de auto uitstapte ja hebben maar gelijk aangehouden ja want hij werkt uh, gewoon niet mee aan de controle die wij uh, willen uitvoeren en ja daarbij begint hij uh, te beledigen en te discrimineren ja goed als je gediscrimineerd wordt dan uh, is het gewoon uh, niet fijn je probeert je werk gewoon uh, goed uit te voeren en probeer zo goed mogelijk te doen ik behandel de anderen ook met respect en dat wil ik ook uh, op dus als dat niet kan dan uh, moet het op deze manier nou uh, we doen zeker aangifte dus uh, nou ja, wat men mezelf doet ik vind het gewoon niet leuk als dat zo gebeurt. Dat verwacht je helemaal niet. Je ziet op de beelden ook gewoon dat wij in feite gewoon heel rustig zijn. Heel rustig optreden en uh, proberen om hem echt rustig te krijgen. Maar goed, het lukt gewoon niet. Dus uh, dan houdt het gewoon op. Dan moet hij gewoon mee. Ik ga naar de straat van AOC. Uh, Oké, okay. meneer. Ik had mijn gooien mee af! Meneer, hebben ze mij niet aangehouden? Je kan naar je werk! Ik hoef okay. okay, ah, <laughs> <laughs> <laughs> niet te Oké, ga! Hij is rustig! Wat is er meneer? Ik We zijn gewoon weer Schrijf ze op de stel! Hop, die hop, aan! hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, niet hop, Ik hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop,